De Renewing Eye Cream is een breed werkende oogcreme uh, die de huid verstevigt, verheldert en uh, hydrateert. Uh, huidveroudering uh, rond de ogen gaat hij ook zeker tegen. Uh, door uh, moerat gepatenteerde Eye Brightening Complex gaat het sterk donkere kringen rond de ogen tegen, uh, verdikking tegen en zorgt hij ervoor dat hij de kraaienpootjes en lijntjes uh, vermindert.